Oh mijn god, maar goed, ik kan je zo je weinig, je ik je kan zo weinig. Ik moet je je 10 ik moet je ik moet je ik moet je ik moet ik. Dat doe je niet in 2,4. Ik je op lens. En oh, oh. welke kingdom weet jij? Gratoniak, dat is gewoon. Hey, oh, je bent zo'n gratoniak. Ik ga dood. Hé, Frit! Jij zat net vast in een blok, dus jij hebt veel damage. Hey, makker! Hey. Hier, Olaf, heb je het al gezegd of zo? Je bent er gebeurd. Zij. Hey, no oh, mijn god, als je kan jumpen voor je wat want hij choppy is het? Oh, nog eens even, ik ben echt effe... oh. iemand. Oh, ja, hij aan het truihard hoor, je hoort het. Zijn, uh, oh, het is opeens Donald Ducky, oké. Ik eet, uh, ik eet... Uh... Ik, ik weet, of. ik eet sa ik weet, ik weet, ik je bent gelukt, Mooi, je bent gelukt in je vader. Ja, ik heb jou ja, uh... gekild. Ja, daarom dus. Je bent gelukt in je vader. Je ziet net dat je daarom zijn je vingers ook warmtjes en met je vingers in je vader schuld. Ja, ja, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Ik doe die echt als een P dan. Ja, kom maar Busje, kom maar, kom maar. Kom maar, lekker gezellig. Ja, kom maar. Snoetjes, kom maar, kom maar. Ik heb een <autumn> ziekard Gast, Gas heb. Wat? Land een UFO of zo. WTF? Ja, clean. Clean. Wat it... Zo Oké, nu ga ik Iemand voor mijn neus is geban met anti-cheat. shitjes Nee, nee, nee, nee, nee. Ik hou op, In Kom ik ik ik ik Kijk of formule 1 uit de toekomst. Formule <laughs> 1. <Is> echt top. Wat? Clutch. Megboys, Meg, pak een kill, pak een kill. Wees ook het kind. Oké, okay, ik zie hem me met een pein. Okay, Oké, ik heb geen kill, dus je niet account kunt rek. Dit uh, is Formule 1, wat de fuck? Oh, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem, ik Oh, nee! Mijn computer! Oh nee, ik heb mijn computer afgesloten, kut. <laughs> Wie is dit? Kan nu, Oh, <laughs> what fuck? De nieuwe dinosaurus. Hey, nee, zo ga je niet zijn, kop, kop, ga op, Help, help. Zo, lukt het een beetje? Harde, ik ga trouwharden, ik <lacht> ga trouwharden. Maak je altijd hey, zo'n geluid spullen. als je fucking gaat ja, trouwharden, weet je, jongen. Oké, okay, deze ga ik trouwharden. <lacht> <lacht> Wat de <the> fuck? Ik je niet wacht en die had je niet... Gek een hobbewoner opeens. Oh, Er bevalt nog iemand. Twee bevallingen in één channel. Zo, so, uh... <laughs>